Om je Office-account te koppelen binnen Windows Mail, open je Windows Mail, ga je naar de instellingen en klik je op Accounts beheren. Van daaruit klik je op Account toevoegen en selecteer je Office 365. Vul hier je Office-mailadres in. Klik op Volgende. En selecteer daarna als die vraag voorkomt, Account voor werk of school. Klik daarna weer op Doorgaan en vul je mailadres nog een keer in. Klik op Volgende en klik op werk of school. Vul je wachtwoord hier ook in en klik daarna op aanmelden. Je account is nu gekoppeld met Windows Mail. In de linker zijbalk vind je account terug en zie je dat mails worden gedownload. Hier linksonder kun je schakelen naar agenda, je contactpersonen en je taaklijst. Ook die zijn gekoppeld met Office 365.